En uh, leuk dat je kijkt naar uh, deze nieuwe video. Vandaag uh, wil ik jullie gaan vertellen hoe je de Power User functie kan activeren in Homey. En uh, wat kan je met de Power User functie? Daarmee krijg je wat extra uh, mogelijkheden in de Flow Editor. Zo kan je bijvoorbeeld uh, Homey laten herstarten door middel van een Flow. En uh, je krijgt bij de inzichten krijg je extra opties. Uh, laten we eerst eventjes gaan kijken in de Homey app uh, hoe je de power user functie activeert. Als eerste open je de Homey app en dan ga je naar uh, het tabblad meer toe en bij het tabblad meer ga je naar instellingen en als je bij de instellingen pagina bent dan ga je naar uh, experimenten. En bij de experimenten zie je power user staan en eh, daar achter zet je het schuifje aan en dan worden de power user functies eh, geactiveerd dus dan heb je het eigenlijk al aangezet maar ik wil ook graag jullie even kijken wat voor uh, opties je krijgt in uh, flow editor dus ik ga eventjes een nieuwe flow openen en dan gaan we beginnen bij uh, de als kolom en dan zie je hier bij de mogelijkheden ook systeem staan daar op tikt, dan krijg je voor de als-kolom uh, de opties: Homey is gestart en een app is gecrashed. Dus uh, als Homey is gestart, kan je bijvoorbeeld een berichtje naar je telefoon laten sturen, of uh, als de app is uh, gecrashed, dan kan je ook een berichtje laten sturen naar je telefoon, of uh, iets in een log uh, weg uh, laten schrijven zodat je het een beetje in de gaten kan houden. Dat is dus uh, de als-kolom. Ik ga ook even naar de n kolom kijken en bij de n kolom gaan we weer naar systeem toe en dan krijg je de optie in app is ingeschakeld. Dat zou je dan als voorwaarde kunnen uh, toevoegen. Dan gaan we even naar de dan-kolom kijken en bij de dan-kolom krijg je drie opties. Uh, herstart Homey, dus je kan echt Homey op, uh, opnieuw opstarten start een app. Ja, als een app is vastgelopen, dan zou je die dus via een flow kunnen laten, opnieuw kunnen laten opstarten. En je kan een app in of uit laten schakelen. Dat uh, kan ook wel makkelijk zijn als je uh, een app is gecrashed, kan je in en uit laten schakelen. Maar als je bijvoorbeeld een of andere flow hebt, waarbij uh, de app na niet meer mag werken, dan zou je hem eventueel ook uit kunnen laten schakelen dat is de flow editor dan gaan we nog eventjes kijken naar uh, de inzichten daarvoor ga je naar tablo meer en dan zie je inzichten staan kan je dat ook op de computer zien uh, dan ga je naar uh, insights.homie.app dan kan je het gewoon netjes op je computer bekijken ik ga het nu even hier op mijn mobiel doen wat ook prima gaat en dan krijg je tussen de inzichten krijg je een kopje uh, systeem, hier staat hij. dan krijg je geheugengebruik en gemiddelde belasting die krijg je extra. Zo kan je een beetje uh, zien wat uh, Homey doet en uh, wat het, verbruik, uh, het gebruik van het geheugen is uh, in Homey. Dit zijn uh, eigenlijk wel een beetje de functies met de poweruser. Mocht je nou nog uh, vragen hebben dan uh, moet je ze me even achterlaten in de comments. En uh, ja. ben je nog niet geabonneerd, zou ik het leuk vinden als je dat ook eventjes doet, vergeet dan ook niet even het belletje aan te klikken, dan krijg je elke keer een notificatie uh, als ik een nieuwe video plaats. En dan uh, ja, wil ik je graag bedanken voor het kijken naar deze video en dan zie ik je graag weer uh, bij een nieuwe.